Wij zijn niet tegen de homo's. Nee, zeker niet. Nee, wij vinden juist dat, uh, dat juist uh, kinderen ook, jongeren die, uh, die uit de kast willen komen, dat er echt ruimte voor moet zijn en dat die dat ook veilig moeten kunnen doen. Wij zijn vandaag op het Binnenhof en we zijn op zoek naar minister Corona Schouten. Die ons alles gaat vertellen over de ChristenUnie. Ah, oh, ik ben een beetje zenuwachtig. Nou, nou wij ook een klein beetje. Ja? Ik verwacht wel dat ze heel erg christelijk over dingen spreekt. Ik heb daar niks tegen. Ik vind het best wel goed eigenlijk. En ja, ze hebben daardoor ook gewoon goede punten. En misschien klinkt het een beetje stom, maar ik verwacht iets zweverigs. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie mij interviewen. ik ben ook erg benieuwd naar jullie vragen. Is uw partij alleen voor christelijke mensen? Nee, nee, nee. Bij, uh, het is wel zo dat de mensen die, die uh, op de verkiezingslijst staan van de ChristenUnie, dat die wel uh, christelijk zijn. Wij um, zijn ook een partij die, uh, die ook willen kijken wat, uh, nou ja, de, de, wat, wat belangrijk is vanuit het christendom ook voor de samenleving. Dus dat is uh, goed voor de mensen om je heen zijn, uh, goed voor de aarde zorgen. Dat zijn allemaal thema's die belangrijk zijn en dat proberen we dan ook gewoon nou ja, wat ik net zei over armoede, over het klimaat. Um, uh, maar het is niet zo dat je christelijk moet zijn om op ons te stemmen. Als je vindt dat wij goede ideeën hebben, dan mag iedereen op ons stemmen. Nou, Ik verwacht wel dat ze heel erg christelijk over dingen spreekt en zo. Dat ze heel erg dingen doet wat in de Bijbel staat, bijvoorbeeld je moet goed voor mensen zorgen en zo. En volgens mij is dat ook al zo. Maar dat wil ze ook wel, dat mensen het goed hebben en dat je goed voor mensen moet zorgen. Klopt het dat de partij tegen homo's is? Nee, wij zijn niet tegen de homo's. Nee, zeker niet. Nee, wij vinden juist dat, um, dat juist uh, kinderen ook, jongeren die, uh, die uit de kast willen komen, dat er echt ruimte voor moet zijn en dat die dat ook veilig moeten kunnen doen. Want we weten ook dat er heel veel uh, ja, ja, verdriet is en ook wel angst bij jongeren als ze dat moeten doen. En dat vinden wij heel erg als dat zo is en we willen ook graag en dat daar ook ruimte voor is dat ze dat gewoon veilig ook kunnen doen. Ja, dus u wilt eigenlijk ook tegen de mensen zeggen die het niet durven maar het wel willen, doe het gewoon? Doe het, alsjeblieft, want we weten ook dat als kinderen dat niet doen, dat ze ook wel eens echt heel erg nou ja, depressief kunnen gaan worden. En, en dat is het allerlaatste wat je wil. Ja. Ja, ik vind het christelijker, dus ze doen heel veel met christelijk. Dat vind ik in principe, ja, ik vind dat gewoon een goed punt. Dus, dus eigenlijk helemaal niet zo christelijk als, je, als we gedacht hadden en zo. Ja. En ze was ook heel spontaan, maar aan het begin zag je wel dat ze een beetje zenuwachtig was. Ja. U heeft een zoon, Thomas van 19. Wat vindt haar van dat u in de politiek zit? Hij is het al een beetje gewend, want ik, sinds dat hij tien is, uh, zit ik al ook echt in de politiek. Uh, dus hij weet het al, al heel lang. Uh, maar uh, voor de rest... Uh, ja vindt hij het ook gewoon een baan en dan zegt hij uh, hij volgt het toch wel een beetje maar hij doet altijd net alsof hij dat niet zo heel erg goed doet en dan uh, uh, zegt hij uh, ja ik hoor het wel wat je allemaal aan het doen bent uh, maar volgens mij vindt hij het wel leuk dus, en geeft hij je wel eens advies uh, ja heel erg ja. Hij, uh, wij verschillen ook best wel veel van meeding over mm -hmm. wat we belangrijk vinden dus dan uh, komt hij wel eens thuis en dan zegt hij uh, nou, dat vind ik echt een heel stom voorstel wat je hebt gedaan. En dan gaat hij daar een hele discussie over aan. Maar dat is wel grappig om, uh, uh, nou, om te horen wat hij vindt. En dat vind ik ook wel belangrijk, want ja, uh, zo wordt je ook wel weer een beetje stilgezet bij hoe je, hoe je ook over iets kunt, uh, kunt denken. Bijvoorbeeld, hij, uh, hij studeert nu, uh, hij is al wat ouder. En uh, nou ja, dan kunnen dat is natuurlijk ook allemaal online en dan kan er niet zoveel. En uh, bijvoorbeeld dat je in het begin uh, uh, dat sporten tot met 18 was... Ja, dat vond hij gewoon echt niet zo leuk. Want toen zeiden hij, ja, weet je, maar ik kan dan niet mee sporten. En uh, nou, het is nu gelukkig wat hoger. Je mag nu tot 27 uh, gaan sporten. Maar dat zijn wel dingen waar we het dan ook over hebben met elkaar. Want ja. uh, hij stemt nou, waarschijnlijk ook, want hij is nu 19. Ja, hij gaat stemt voor... hij ook op uw partij? <laughs> nou, dat is een goede vraag. Want ik, uh, hij gaat voor het eerste keer stemmen, uh, want hij is nu 19. Dus dan, uh, dan mag dat. En, uh, en toen, ik zal even een geheim verklappen, want hij had de stemwijzer ingevuld. En toen kwam hij niet bij de Christenunie uit. Dus toen heb ik hem even heel lief aangekeken. En toen heb ik gevraagd, maar zou je dat dan toch erg vinden om op de ChristenUnie te stemmen? Toen zei hij, nou nah man, dan ga ik wel op je stemmen. Ja. Ja, dus gelukkig. Ja, ik vond het ook gewoon een leuke vrouw en zo. Ze was heel spontaan, ze wilde ja. het uitleggen. Ze probeerde het uit te leggen, wij begrepen haar ook. Wat moeten kinderen weten over de ChristenUnie? De ChristenUnie uh, is een partij die ook veel dingen doet voor de kinderen. Ik denk dat het voor kinderen belangrijk is, maar het is ook een vraag aan jullie, uh, dat, uh, dat het goed gaat met het klimaat. Dat gaat natuurlijk ook over jullie toekomst. Mm -hmm. We hebben ook veel plannen om te zorgen dat kinderen niet in armoede terecht gaan komen. Dat is best belangrijk, want er zijn ook kinderen die gewoon bijvoorbeeld s ochtends geen uh, boterham kunnen eten voordat ze naar school gaan. Of uh, dat het best moeilijk is om een, een verjaardagspartijtje bijvoorbeeld te kunnen vieren. Uh, en we vinden het uh, ook heel belangrijk dat er goed onderwijs is voor de kinderen. Mm -hmm. Want jullie hebben volgens mij best wel een tijdje thuisonderwijs nu online gehad. Ja. Ja. Hoe was dat? Nou, Bij ons ging het eigenlijk best wel goed. Het was, in de eerste lockdown was het... Wel binnen geregeld geen online les. Maar nu hadden we gewoon drie keer per dag online les. Nou, gelukkig dat het er gewoon een beetje goed is gegaan. Maar wij willen graag dat de kinderen gewoon nu ook weer naar school kunnen blijven gaan. Ja. En ook uh, gewoon lekker kunnen sporten. Ze dus vindt vooral gewoon heel belangrijk dat iedereen het goed heeft. Het viel mij op dat ze, best wel eens was ook aan ja. het begin. En um, dat ze heel veel voor kinderen doet, of voor jongeren, bijvoorbeeld die in armoede leven. En zoals zelfs kinderen die die niet kunnen eten. En uh, ja, ook dat ze uh, heel veel met het milieu doet. Ook. Ja. We staat bij de standpunten van uw partij dat uw uh, partij Nederland heel duurzaam wilt maken. Hoe gaat u dat doen? Op heel veel verschillende manieren. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jullie voor ideeën hebben. Um, uh, ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon bijvoorbeeld... Um, uh, als je kijkt dat uh, als er nu gevlogen wordt, maar we kunnen ook bijvoorbeeld met de trein. Mm -hmm. dan willen wij graag dat het makkelijker wordt om met de trein te gaan. Ja. Uh, uh, ...bijvoorbeeld ook uh, uh, minder plastic gebruiken. We gooien nu heel veel plastic weg en dat komt ook allemaal in de oceaan terecht. Daar kunnen we echt veel meer aan doen om dat, uh, om dat minder te maken. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, uh, dat we zorgen dat huizen bijvoorbeeld beter geïsoleerd worden. Dan hoef je niet zoveel, uh, de kachel niet zo hoog te draaien. Uh, en dat scheelt natuurlijk ook weer in, in je kosten, maar ook is dat beter weer voor het klimaat. Dus we hebben heel veel ideeën daarover. Wat doet u zelf van duurzaamheid? Ik heb zelf, uh, uh, ik heb nog geen geen zonnepanelen zoals je hebt. Ik woon in een in een, uh, in een huis met, met meerdere mensen, dus ook bovenburen. Dus ja, ja dan he? moet ik ja. hun dak gaan gebruiken. Ja. Dat, is, dat is een beetje onhandig. Ja, dat is, dat de auto die ik, uh, ik uh, nou, er is een auto die, uh, die, die ik mag gebruiken, zeg maar, van het werk. Dat is een schoon, dat is een hele duurzame auto. Dus we kijken op die manier ook inderdaad met de autorij, afval, scheiden. Uh, Papier, blik, uh, naar alle zaken die, uh, die je kunt doen. En ik probeer ook al echt goed op te letten dat ik minder plastic koop. Want ja. dat vind ik bijvoorbeeld dat ze groenten allemaal in plastic zitten. Ja, dat vind ik ontzettend jammer. Dan denk ik, je kan het gewoon ook neerleggen. En dan kunnen mensen dat gewoon ja. zelf meenemen naar huis in de eigen boodschappentas. En zou u meer kunnen doen? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik zelf zou ik ook wel meer kunnen doen, denk ik. Um... Schrauwt u zich er wel eens voor dat u te weinig doet? Nou, het is, ik heb wel eens gedacht over bijvoorbeeld vliegen. Van, um, mm -hmm. is dat nu echt wel nodig? Um, dus ik heb ook bijvoorbeeld, ik moet ook wel eens in, in, uh, in, in Luxemburg of in Duitsland zijn. Mm -hmm. uh, dat, wij kunnen dan ook gaan vliegen. En toen heb ja. ik gezegd, dat wil ik niet meer. Ze zit überhaupt al in de Tweede Kamer. Maar ze hoopt natuurlijk gewoon dat ze heel veel zetels krijgt. Veel meer zetels. En dat ze gewoon echt minister wordt. Ja. Wilt u nog minister blijven? Dat is een goede vraag, alle <laughs> um, nou, Ik ga nu eerst voor de Tweede Kamer. Natuurlijk. Ik sta op de, op, de, op de lijst voor de Tweede Kamer. Dus ik ga ervan uit dat ik in de Tweede Kamer uh, terechtkom. Wat gaat u doen als u niet in de Tweede Kamer komt? Wat ik um, nog heel graag een keer zou willen doen, is uh, ook uh, in uh, arme landen uh, gewoon iets doen uh, voor de kinderen in ja. die landen. Dus ik zou dan uh, echt meer in... Uh, nou ja, bijvoorbeeld of je, of je daar scholen kunt, uh, kunt opzetten. Of dat je uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, mensen uit de armoede kunt krijgen daar. Uh, uh, uh, of iets met gezondheid. Mm -hmm. Maar dat zou ik graag doen in, uh, in een land waar, uh, nou ja, waar veel uh, kwesties spelen. En heeft u vroeger wel eens kattenkwaad uitgehaald of niet? Ik was best wel braaf vroeger. Okay. Ja, dat is echt heel saai. Heeft maar... u wel eens iets gedaan? Ja. Um, nou, ik weet nog wel. Wij woonden in... Uh, um, ik woonde op een boerderij vroeger... En naast onze boerderij uh, was een soort, uh, stond een hokje, dat was eigenlijk niet, werd niet meer zo goed gebruikt. En we hadden toen verf gevonden en toen zijn we uh, dat hok helemaal gaan uh, beschilderen. Oh -oh. Maar dat was van iemand, dus die oh, vond oe. dat niet zo heel erg leuk nee. toen we dat hadden gedaan. Dus dat nee. was niet zo'n heel goed ja. idee en daar was mijn moeder ook heel boos over. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Wil je een TikTok met ons maken? Een TikTok? De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we goed zijn voor het klimaat. Dat we zorgen dat kinderen niet in armoede leven en dat kinderen goed onderwijs hebben.